Welkom kijkers! Nog even snel een video, zo vlak voor de kerst. We zitten nu nog lekker bij de kachel, maar we gaan straks even op een akkertje zoeken. En daar heeft een oud dijkpad gelopen, dus er zit wat hoogteverschil in die akker. Dus daar kunnen best interessante dingen liggen. Blijf erbij, dan gaan we snel kijken. Nou, de eerste vondst: een stukje lood. Ik weet niet of het van iets is geweest, niet echt zichtbaar. Door naar de volgende vondst. Lekker signaaltje hier zo. 1920, even kijken of het wat moois is. wat is het? een sleutel! Ah. <laughs> grappig ah shit Eerste muntje, 1954. Koningin Juliana. Kijk hoe grappig dat je die afdruk nog mooi in het grond ziet staan. Altijd leuk. Kijk of er verder niks in zit. Het niet. We hebben weer een muntje. Een kale duit. Ja, ja, weer eentje. Mooi in het kluitje. Laten we eens kijken wat het is. Het is nog een mooie thuis even schoonmaken. Volgens mij een musketkogel. Hij is wel zwaar. Lijkt een musketkogel te zijn. Kijk nou, een zakmes. een hele oude volgens mij nog. Grappig. Weer een muntje. Ik weet niet of die nog zichtbaar wordt. Maar moet je eens kijken hoe diep die zat, zeg hij. Even kijken. De lengte van mijn pinpointer. Daar gaat je. Volgens mij heb ik bingo. Ik denk dat dit zilver is. Het is geen gewoon dubbeltje in ieder geval. Lekker Ze komen nou heel soepeltjes uit de grond, zeg hé. Hey, kijk eens. Weer een ouwtje. Afdruk hier in de grond. Altijd mooi om te zien. Lekker, wat is het? Thuis maar even kijken. Nou, je kunt wel zien, het is niet het lekkerste weer, maar ik doe achter elkaar leuke vondsten. Leuke muntjes, dus uh, ik ga nog wel even door. Kijk eens, een schapjes staan het uh, gras lekker kort te knagen. Zo kan ik lekker zoeken hier zo. Ik heb het heerlijk naar mijn zin. We doen even een live dik. Moet je eens horen hoe lekker deze plinkt. Zo. Ja, hij zit erin. Hij zit erin. Even kijken. Niet in deze kant. Ja. Het zit in mijn hand nog. Wat is er? Een sleutel. Oh, weer een sleutel. Nee, je niet. Nah. Weer een muntje. 1 cent uit 49, geloof ik zo te zien. Ja, ook leuk. Hallo mensen, dag 2. We gaan weer lekker uh, verder op dit stuk. Gisteren was ik alleen, maar nu heb ik mijn maatje Ben weer bij me. Is dat wel gezellig. Zoals je ziet, we zijn weer lekker helemaal in de kerststemming. 16e eeuwse, 17e eeuwse vondsten gedaan hier, Dus we gaan gauw aan de slag. Een oude gesp. Leuk. Weer een musketkogel. Toch leuk als je ze altijd tegenkomt. Dan weet je dat je op een goede plek zit. Ja, Anker, Zo gezonden. Ah, ja, Beetje ja. Een spoetsen. Ja. aan marine knoop. En dit? uniform knoop. Ik weet niet wat dit is. Het lijkt ja. zegelnood. Uh, ja. Maar ik vind het er toch anders op. Het is het een revergadering. Ja, ja. Dit is een leuke. Ja. Maar ik vond laatst uh, ook een knoop hier zo. Maar dan met twee koeienhoofden. Of met twee paardenhoofden erop. Maar ik ja, weet nog juist. steeds niet waar die van is. Ja, dit is duidelijk marine volgens mij. Ja, lachen man. En die aan? Ik heb hier ook wat in mijn hand tussendoor. Dan zullen we zo meteen even kijken. Oh, Want, ja. Je ziet iets, het wapenschild van Leiden. Ja. Maar. Ja, ja, ja, ja, ja, maar het is geen lood. Jawel toch? Ja, ik weet het niet. Jawel. Ja. Ja, ja, je ziet heel klein dat het schild nog. Ja, ja mooi. Hoor gemaakt ja. Nou, ik ben benieuwd wat ik hier in mijn handen heb trouwens. Ja, ik ben ook... Even kijken. Wat zal het zijn dan? Uh, ik zie het al zeker. Een spijker of zo. Oh, daar valt hij nog ook. Kijk, en zo maak je ook weer je gaatjes netjes dicht, plop, plop, een beetje aanstampen, alsof er nooit wat is gebeurd. Mijn maatje vindt net een knoop, maar ik heb er ook een nu, maar vooralsnog lijkt er niks op te staan. Maar, wie weet, als we hem thuis even bekijken, komt er toch nog wat aan het licht. Nou ja, op naar de volgende vondst. Geen idee wat het is met dit veldje met sleutels. Maar dit is al het de derde. Nou, ja. ik heb hier iets bijzonders. Er zit wel een soort honingraadstructuur in. lijkt wel een brosje geweest. Je ziet hier nog een oogje. Het is vermoedelijk dat hier nog twee poten aan hebben gezeten. En dat dit de nek is. Hier zo. Dat het een kop is geweest. Een dier. Huh. Bijzonder. Ja, ja. Weer een muntje. Maar... Ik ben benieuwd of het steeds wel mooi is. Nou, ik geloof weer een kale Oké, okay, dat waren twee lekkere middagjes zoeken. Vandaag ietsjes korter. We zijn zo'n drie uurtjes aan het zoeken geweest vandaag. Wat hebben we allemaal gevonden? Nou, om gelijk maar even met de deur in huis te vallen. Twee zilveren munten. Een van koning Willem III, 1849. En eentje van koningin Wilhelmina, 1906. Hier wat foto's daarvan. En dat volgt, om gelijk maar eventjes op de bijzondere fondsen door te gaan. Een 16e of 17e eeuwse Degenspeld, degenklip. Hier de foto's. Dat werd gebruikt voor een uh, sabel of dolk aan een riem vast te hangen. Nou, dan ga ik jullie nu uh, even de rest laten zien. Een aantal kale duitjes gevonden weer. 2 keer 1 cent, 1954. Die ander. Ook rond die periode. Deze bijzondere knoop. Ik hoop nog steeds dat iemand weet wat het is. Weet jij het? Laat het even achter in de reacties. Het zijn twee, twee paardenhoofden. Dan. Hier heb ik de twee muntjes liggen van uh, Koning Willem III en Willemina. Hier een aantal ringen. Waar deze van zijn, dat, uh, dat weet ik ook niet. Nou, en als we voor 2020 geen geluk hebben, vier stuks hoefijzers. Eén baby hoefijzersje. Wel grappig. Een gesp, hier nog een deel van een paardentuig, nou dit waren wat bijvondsten, Twee pijpjes, dit is de degengesp, degenclip, sleutels, een zakmes, dit lijkt wel een schild, het is lood. Dan lopen allemaal diagonale lijnen op. Nog wat musketkogeltjes. Musket Dit lijkt er ook wel, maar die, misschien is die plat geslagen. Ook van lood. Nog een oogvondst. Ook een uh, zegellood. En nog een klein loodje. Nou, dit was hem zo, vlak voor de kerst. Ik wens jullie fijne dagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar.